Welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag de Circle of Friends maken. En dit is hij. Hij is prachtig. Uh, hij is met dubbele draad gehaakt uh, met de Royal. Maar eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn haakkanaal. Graag ja de duimpjes omhoog en abonneren. En ja, het is heel leuk om iedere keer weer iets nieuws te bedenken en uh, ja daarom vind ik het ook leuk de reacties te lezen en uh, als jullie de filmpjes delen dan uh, ja dan kan iedereen meegenieten van deze mooie granny um, ja je hebt dus nodig om de granny te maken uh, 22, of om de deken te maken zo moet ik het zeggen de deken van uh, deze mooie granny heb je 22 bollen royal nodig maar van de Royal, ja je kan even kijken hoeveel meter hier zit 241 meter op met een bol van 100 gram en als je 22 bollen hebt dus heb je dus 200 uh, uh, even kijken 2200 gram nodig voor een hele deken um, maar je kan ook met de Saskia wol van de Vibra, je kan ook je restjes opmaken en maar ja goed ik ga eerst beginnen om uit te leggen hoe je deze granny kan maken je hebt nodig haaknaald nummer 6 stopnaaldje, een schaartje um, hij wordt gehaakt met dubbelgaren. en ik ga nu proberen even ja deze granny ik ga nu met wit en grijs beginnen dus ik ik wil even weten hoe dat uh, het effect is van een uh, ander kleurtje om met een andere kleur te beginnen maar je kan natuurlijk alle kleuren gebruiken die je wil ja het is heel leuk en ik zal zo een centimeter even pakken en dan zie je ook hoe groot dat deze granny wordt ik heb nu even een centimeter bijgepakt en ik kom op 23 centimeter uit ja, 23 centimeter is een granny bij mij maar ik, uh, ik heb iemand gesproken die heeft deze ook gemaakt en die komt op 26 centimeter uit dus je moet zelf even meten eerst voordat je eigenlijk uh, denkt van ik heb zoveel lapjes nodig voor de breedte zoveel lapjes voor de lengte Um, ja normale lengte voor een deken is 1,80 meter 80 ongeveer bij de breedte 1,30 meter 30. dan moet je zelf even kijken hoe dat jij uitkomt want niet iedereen haakt even los en even vast kijk stel dat jij op 26 uitkomt ja dan heb je gewoon uh, minder grenies nodig dan moet je eventjes kijken hoe dat het bij jou uitkomt maar we gaan beginnen met de eerste toer en de eerste toer is dus uh, met dubbel garen dus ik ga heel eventjes nog mijn garen uh, ja dubbele bol maken en dan zie ik je weer terug ik heb nu uh, een dubbele draad gemaakt tenminste gewoon een bolletje van twee draden en dan gaan we beginnen. Ik leg even mijn bolletje hier in een mandje. En dan haal ik hem er even door en kijk even of dat werkt, want dan rolt mijn bolletje niet zo gauw weg. Ik leg het mandje er even op. Zo. Kan ook als zetten. Je ziet het. Kan overal voor. Nou, we beginnen met een opzetlus. dit is de eerste toer en je haakt zes losse 1 2 3 4 5 6 en dan sluit je de ring in de eerste steek met een halve vaste En dan is dit je eerste toer dan begin je met toer 2, dan pak je 4 losse en dat is een dubbel stokje 1 2 3 4 dan doe je nog 15 dubbele stokjes in de ring en een dubbel stokje sla je twee keer om even kijken of ik draad kan pakken zo ja zo'n mandje schuift natuurlijk ook lekker mee kijk deze telt mee als stokje dus in totaal 16 maar 15 dubbele stokjes 1 2 3 en als je 15 dubbele stokjes hebt dan zie ik je op het eind weer terug en we zijn nu op het einde van de tweede toer je hebt 15 dubbele stokjes uh, gehaakt. en als je deze meetelt dan is het 16 in totaal dus 15 dubbele stokjes plus deze dit is 16 dan sluiten we de ring in de 1 2 3 in de derde losse met een halve vaste, dus dit was toer 2, nu gaan we toer 3 doen en dat is iets anders, toer 3, dan begin je aan de aan de verkeerde kant van je werk, dus je draait je werkstuk om en dan zie je aan deze deze dit stukje garen en nu gaan we aan de verkeerde kant van het werk dus bobbels maken en dan doen we een vaste en een dubbel stokje in één steek dus we beginnen met een vaste en dan in diezelfde steek gaan we een dubbel stokje maken in diezelfde steek zo door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 dan gaan we in de volgende steek weer een vaste zetten hier dit is de volgende steek hier en dan gaan we weer een dubbel stokje zetten in diezelfde steek dus in deze steek weer kan je het goed zien zo want de zon schijnt erop in dezezelfde steek gaan we een dubbel stokje zetten. In de volgende steek weer een vaste, een dubbel stokje door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan gaan we naar de volgende steek weer daar zetten we weer een vaste en in diezelfde steek weer een dubbel stokje door 2. omslaan door twee goed alle lusjes pakken omslaan door twee en als je dan nu aan de goede kant kijkt zie je? dan krijg je die bobbeltjes dus toer 3 is een vaste en in diezelfde steek een dubbel stokje en dan ga je naar de volgende steek weer een vaste in diezelfde steek weer een dubbel stokje en dan sluit je af met een halve vaste maar daarvoor zie ik je nog even terug um, als het goed is heb je op het einde als je klaar bent heb je 16 van deze bobbels, maar we gaan met de verkeerde kant gewoon verder en ik zie je op het einde van de toer terug we zijn nu op het einde van de tour, toer, toer 3 en we sluiten af met een halve vaste in die eerste steek en ik knip nu mijn draad af want ik wil nu met verder met grijs zo en dan is dit dus de goede kant en dan is dit toer 3 is klaar en dan heb je 16 van deze 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 van deze bobbeltjes en nu wil ik met grijs weer verder, dus ik pak mijn bolletje grijs je pakt je grijze garen en je maakt een opzetlus steekt je haaknaal erdoor dan kijk je waar je geëindigd bent en daar steek je dus in je steekt in voor een bobbeltje, je haalt je draad weer op en je zet een vaste dan zet je 3 lossen 1 2 3 en dan ga je om zo'n bobbeltje heen ga je in deze steek, daar zet je weer een vaste dan weer 3 lossen en om het bobbeltje heen, hier omheen, hier zet je weer een vaste dan weer 3 losse om een bobbeltje heen een vaste dit is toer 4 in totaal moet je 16 boogjes hebben en op het eind zie ik je hier weer terug ik ben nu bij het laatste boogje dus het zestiende boogje en dan sluit je af hier in met een halve vaste en dan ga ik even kijken of ik nog van kleur moet veranderen kijk want ik wil eventjes uh, nu ja ik wil nu van kleur veranderen want hier komen weer allemaal dubbele stokjes in dus toer 5 daar gaan we daarmee beginnen en dat wordt dus nu weer wit, want ik heb hier grijs gedaan en dan wordt nu weer wit. Dan zie ik je zo weer terug? Eventjes een ander kleurtje pakken. Nou, het andere kleurtje is dus wit. Dat was bekend. Je zet een opzetlus erop. En dan begin ik even even kijken waar ik het einde geëindigd ben. Um, ik begin in één boogje. Daar zet ik een vaste in. Omslaan door twee. Dus dit is de vaste. Dan zet ik er twee losse bij. Dit telt als eerste stokje. En nu gaan we hier nog twee stokjes inzetten. Kijk, dit is het begin van toer 5. Dan gaan we in elk boogje drie stokjes zetten. dus toer 5 is in elk boogje 3 stokjes op het einde zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van het uh, groepje van 3 uh, stokjes in toer 5 dus ik ga nog één groepje maken van drie stokjes 1 2 3 en dan sluit je af met een halve vaste in de 1 2 derde losse van de eerste steek En nu hecht ik even af, tenminste, ik knip af. En dan gaan we weer met grijs beginnen. Want we gaan naar toer 6. Kijk, we gaan deze toer maar nu doen. We hebben al deze hebben we gehad, zie je? Deze bobbeltjes hebben we gehad. We hebben de boogjes gehad. En we hebben de groepjes met uh, drie stokjes gehad. En nu gaan we weer met die leuke bobbels verder. Maar daar pak ik nu grijs voor in plaats van wit. Dus ik pak even grijs en dan zie ik je zo weer terug. Je maakt weer een opzetlusje. En dan ben ik even mijn haaknaald aan het zoeken. We gaan nu in toer 6. Kijk, als je met één kleur werkt, dan hoef je allemaal niet te wisselen. Um, we beginnen met één vaste, maar we gaan nu weer aan de verkeerde kant van het werk werken. Dus toer 6 is aan de verkeerde kant van je werk. Dus je keert je werk waar alle draadjes zitten. Daar zet je. Steek je in en is een beetje raar, want kijk je steekt eigenlijk eerst in zonder je draad mee te nemen, dat is iets handiger. Haal je lus door, omslaan door 1. Kijk dan zit hij goed vast. trek altijd nog een keer aan mijn draadje. Dan gaan we een dubbel stokje in de volgende steek zetten. Dus in de volgende steek zetten we een dubbel stokje. Dan gaan we in de volgende steek een vaste zetten. Dus de steek na zetten we een vaste. Weer een dubbel stokje in de eerstvolgende steek. en in de volgende steek weer een vaste weer een dubbel stokje in de volgende steek en weer een vaste in de volgende steek weer een dubbel stokje in de volgende steek goed insteken dus echt dat je twee lusjes hierboven hebt omslaan door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en in de volgende steek je weer en dan doe je een vaste en als je dan naar de goede kant kijkt dan zie je weer die mooie bobbeltjes en in totaal heb je er 24 moet je op uitkomen dus we gaan nog even verder op het einde van toer 6 zie ik je weer terug we zijn op het einde van toer 6 en we zetten nog een vaste in en we sluiten de toer met een halve vaste Zo en de voorkant heeft dan 24 van deze mooie leuke bolletjes. Kijk, we zijn nu hier. En het is echt wel leuk om met verschillende kleurtjes te werken, maar dat betekent wel dat je wat meer moet afvechten. Maar ja, ik vind het wel heel mooi om te om te zien zo. Kijk. is ook wel mooi om te zien, kijk want nu ga ik weer uh, met wit verder want dit is grijs en ik ga nu met wit verder maar we zullen het uh, rustig verder gaan uitleggen uh, we gaan nu verder met toer 7 Dan zie ik je zo weer terug Je begint met een opzetlus, maar ja, als je één bol hebt en hetzelfde garen, dan uh, hoef je niet elke keer met een opzetlus te beginnen. Maar we pakken nu weer de goede kant van het werk, en ik zie hier dat er iets naar voren is geschoven. Die pak ik heel eventjes terug naar achter jij. Zo, en nu gaan we insteken. Voor een bobbeltje, en we hebben deze toer al een keer gehad, maar dat maakt niet uit. Dit is toer 7. Ik leg even de andere weg, anders raak je in de war misschien. garen aan de kant, zo. Je pakt je draad op en je zet een vaste erin. Dan zet je weer 3 lossen: 1, 2, 3, en om het boogje weer ga je hierin een vaste zetten. En weer 3 lossen, en om het bobbeltje zet je hierin een vaste. En weer 3 lossen, en om het bobbeltje zet je hierin weer een vaste: 1, 2, 3 lossen en om het boogje weer een vaste en nu moet je aan 24 boogjes komen dit is toer 7, ik zie je hier op het eind weer terug we zijn aan het einde van toer 7 kijk eens hoe mooi dat hij is geworden ja ik vind hem zo ook al heel mooi even meten je zou hem zo ook als onderzetter kunnen gebruiken we zijn nu op 18 of bijna 19 centimeter ja ik til even de camera op dat je ziet van hoe mooi dat het wordt het is echt een uh... ja zo zie je met grijs en wit en dit is met wit en grijs vind ik meer maar ja je kan natuurlijk een hele deken maken met heel veel combi's en je kan hem ook in één kleur maken maar goed we zijn op het einde van toer 7 en ik zet weer even de camera netjes neer je hebt 24 boogjes gehad van 3 losse even de toer afmaken 3 losse en een vaste en we eindigen met een vaste hierin in deze opening omslaan door 2, nou, nu zijn we geëindigd en dan beginnen we met toer 8 En toer 8 begin je um, even nadenken: je 3 losse 1, 2, 3. Dus ja, dit telt als uh, eerste stokje, en dan ga je nog 2 stokjes in dit boogje doen. Dus met toer 8 begin je met 3 lossen en 2 stokjes en in het volgende boogje haak je 3 vaste 1 2 3 en dan ga je nog in die deze en in deze ook 3 vaste doen dus je doet in 1 2 3 boogjes in elk boogje doe je vaste dus de volgende, oh, niet omslaan, doe je weer 3 vaste: 2, 3, 1-2-3, en dan gaan we nu weer drie stokjes doen in het volgende boogje. 1 2 3 Dus we hebben nu 3 stokjes gedaan in een boogje en we zijn begonnen hier ook met 3 losse 2 stokjes en dan 3 vaste weer 3 vaste weer 3 vaste dan 3 stokjes en in het volgende boogje doe je 5 dubbele stokjes, dus twee keer omslaan en dan doe je er 5 van in. 5 dubbele stokjes. 1, 2, 3, 4 en nu de vijfde nog, kijk eens zoals je ziet zie je dan wordt het dadelijk een vierkant dan is dit de hoek van het vierkant ik zal er een marker erbij pakken van die 5, 1, 2, doe je in de middelste even marker dat is toch wel makkelijk want dan is dit de hoek zie je? dan ga je weer in het volgende boogje 3 stokjes doen 1 2 3 dan ga je in de volgende 3 boogjes weer 3 vaste doen in de volgende drie boogjes doe je drie vaste en dan gaan we weer naar de hoek toe werken dat is 3 stokjes 1, 2, Dus 3 stokjes na die 3 vaste doe je 3 stokjes in het volgende boogje en nu ga je weer 5 dubbele stokjes maken in het volgende boogje 5 dubbele stokjes twee dan pak ik weer even marker erbij en die zet ik van die in het middelste van die vijf dubbele stokjes Zie je? En dan wordt het een vierkant. Dus je begint weer nu met drie stokjes in één opening, dan weer in die drie uh, losse, zeg maar, of in die drie boogjes doe je drie vaste, dan weer drie stokjes en op de hoek doe je weer vijf dubbele stokjes ja ik vind het makkelijk om even een marker in de hoek te zetten zodat je weet ja dan wordt het gewoon een mooi lab. Uh, lap en dan zie ik je op het einde van toer 8 weer terug En we zijn nu op het einde bijna van toer 8 en je ziet dat dit rondje is nu al in een vierkantje gekomen, zie je dat hoe mooi en we zijn nu op het einde hier met die boogjes van 3 vaste, 3 vaste, 3 vaste, 3 vaste, dan gaan we nu nog 3 stokjes maken en dan gaan we in het laatste hier nog 5 dubbele stokjes maken 1 Twee 3 vier. En de laatste. De vijfde. En dat betekent dat deze ook weer een hoekje is. Dus ik zet nog even een marker erin. En we sluiten toer 8, 8 af hierbovenin in de derde lossen. En dan is dit ja, toer 8 echt mooi geworden. Nu gaan we met één losse omhoog. En dan gaan we weer aan de achterkant van het werk beginnen. Dus we keren het werk weer. en nu gaan we, ja we hebben al één losse omhoog gedaan en nu beginnen we weer met um, we beginnen met toer 9 en in toer 9 gaan we dus een dubbel stokje in de ene steek maken dus in de eerste steek zetten we een dubbel stokje even opnieuw en de eerste steek zetten we een dubbel stokje en in de volgende steek zetten we een vaste dus dan wordt het aan de voorkant weer een bolletje en in de hoeken zetten we een vaste een dubbel stokje in dezelfde hoek haal ik even de marker eruit en weer een vaste in diezelfde steek nou dan hebben we de hoek gehad dan gaan we weer met een dubbel stokje verder in de volgende steek en in de volgende steek zetten we weer een vaste dan weer een dubbel stokje in de volgende steek en in de volgende steek weer een vaste en als je bij de hoek bent dus bij deze kant bij de hoek dan zie ik je weer terug dan zal ik nog een keer de hoeken voor, voordoen we zijn nu bijna op de hoek van toer 9 kijk hier is de marker en we hebben hier een dubbel stokje dus dat betekent dat we nu een vaste moeten doen nog een dubbel stokje in de volgende steek en op de hoek gaan we nu een vaste een dubbel stokje in dezelfde opening Even opnieuw hoor, ik zet even de marker eruit, want ik kan anders niet uh, het dubbel stokje goed erin zetten. Dus we hebben de vaste in een opening gedaan in de hoek, dan weer een dubbel stokje en dan in diezelfde steek weer een vaste en dan ben je weer de hoek om. Dan ga je weer verder met een dubbele dubbel stokje en in de volgende steek weer een vaste en zo ga je weer helemaal af tot de hoeken daar zet je weer een vaste een dubbel stokje een vaste in een steek en zie ik op het einde van toer 9 weer terug we zijn op het einde van de negende toer we sluiten af met een halve vaste in de eerste vaste. Dus pak die eerste vaste en dan haal je je draad door twee lussen. En dan ga je weer naar je goede kant toe. Kijk eens hoe mooi, hoe leuk. Echt leuk, heel grappig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Heel leuk. Echt. Uh, ja, ik vind het uh, mooi om te zien. Ook als je deze twee bij elkaar legt. Zo. Het contrast. Maar we gaan nu toer 10 uh, haken. En dat is de laatste toer. En die gaan we met grijs haken. Dus we zetten weer een opzetlus. En we gaan nu, kijk, deze toer haken. Dit is gewoon alleen maar vaste en in de hoeken zetten we drie vaste, dus we beginnen even kijken waar ik het begin heb hier dus aan de goede kant steek je in even twee lusjes pakken, want ik zie dat ik hier een lusje maar heb insteken, je pakt je draad op omslaan en door twee, dat is je eerste vaste dan gaan we in elke steek een vaste zetten dus toer 10 is in elke steek een vaste dan moet je echt eventjes je bolletje zo naar beneden duwen dan zie je de steek zitten je duwt je bolletje een beetje naar beneden en daar is de steek al het is toer 10, ik zie je op de hoek even terug en dan uh, laat ik je zien hoe je drie vaste in een steek zet we zijn nu op de hoek van toer 10 en het is dit bolletje daar gaan we 3 even kijken oh, we doen nog even een vaste hierin. ja en achter dit bolletje hier gaan we drie vaste in een steek zetten je pakt wel twee lusjes dus je zet 1, 2, 3 vaste in één steek op de hoeken en dan ga je weer verder in elke steek een vaste. zo uit te zien dan zijn dit de hoeken en in elke steek een vaste en deze is dan met wit mooie het einde van toer 10 zie ik je weer terug we zijn op het einde van toer 10 en besluiten de toer met een halve vaste Zo. dan heb ik het draadje afgeknipt maar we gaan ze nog aan elkaar zetten want we zijn er klaar met de Circle of Friends Square. Um, we gaan ze nog even aan elkaar zetten. Dus ik maak nog wel eventjes. Je kan ook natuurlijk de draad aan je, aan je granny uh, laten zitten. Maar je pakt nu even je stopnaald. En dan gaan we ze nog aan elkaar zetten. Doe het ook met dubbele draad is wel mooier. Je hebt dus aan je stopnaald een lange draad gemaakt. Je legt de um, grannies met de goede kanten op elkaar. Dan ga je in die hoeken kijken. Je hebt hier dus drie steken, drie vaste in één hoek gezet. En bij de grijze ook. En dan pak je bij de grijze van die drie steken. Dan pak je die lus die het eerste ziet dus de buitenste lus en van deze drie steken dus 1, 2, 3 pak je van de middelste ook de buitenste lus en dan ga je elke keer van de buitenste lus daar pak je het lusje van op pak je de buitenste lus je zit een beetje hier in de weg Dat komt dadelijk helemaal goed je werkt nu nog lekker losjes je pakt de buitenste lus en je pakt de buitenste lus de buitenste lus en de buitenste lus dan ga ik nu weer het werk even openleggen en dan ga ik nu aan de draad trekken, en dan zie je hoe mooi deze afwerking is even goed het als je dan nog harder aan die draad trekt, dan zie je hoe mooi dit dit gaat sluiten zo en dan krijg je echt die bovenste lussen die komen tegen elkaar aan ik zou zeggen, veel plezier met de video. Graag duimpjes omhoog als je nog meer video's van mij wil. En, of tenminste, als je hem leuk vindt. En graag abonneren. En dan krijg je als eerste de nieuwste haaksteken. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.